We zijn aangekomen bij onze eerste Chale, we gaan bekijken. Um, we komen met de auto tot hier. Uh, in de zomer kunnen we gewoon door het, uh, doorrijden naar het huis. In de winter moet je een stuk lopen. Dit is echt een woning in het midden van, in het midden van de natuur. Prachtig uitzicht, prachtige rit hiertoe. Net hebben jullie al een stukje kunnen zien. En, uh, nou, ik ben heel benieuwd hoe het eruit gaat zien. We gaan een stukje lopen. Ik denk kwart meter zo nog op. Per Een Kaza. Minauw, dat gaan we weer Kleine, kleine 100 meter lopen, dus dat valt nog mee. Maar als er 7 meter sneeuw ligt als de afgelopen winter, dan is het aardig doorstappen. Nou, we zijn een paar meter verder gekomen. Kijk eens hoe fantastisch het uh, chalet hier ligt. Dat kun je je toch niet voorstellen. Dan kom je uit je rijtjeshuis in Nederland. liefst mis mee overigens. Dan kom je hier bij dit prachtige chalet het uitzicht op de bergen kijk nou zeg oh, oh, oh, oh dit is mooi en dan hebben we hier uitzicht kijk nou mooi als ik klein stukje terug ga met de weg en naar beneden dan kom je gelijk op de skipiste uit en dan ski je zo naar het dorp toe geweldig Ah! En dan zijn de larixen nu nog niet helemaal in het uh, in blad, zou ik zeggen, maar de, de, de uh, naalden zijn nog niet terug, waardoor het niet helemaal groen is. Het gras zal die groen, eigenlijk zijn we nog te vroeg. En misschien dat we over een dag of tien, twaalf terugkomen om nog een keer te kijken. Nou, ik ben nu al onder de indruk. dan zijn we nog ineens binnen geweest.